Die denkt, hé, hey, dit is de pony voor mijn dochter of voor mijn zoon. Uh, dan kun je ons altijd mailen. En dan kijken we verder of het voor uh, zowel jullie als voor ons passend is. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem interessant? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje daar ergens beneden te drukken. En dan zien we je heel graag in de volgende video. Doei!